Er zijn natuurlijk heel veel leuke woningen in Karstikum, maar waar kun je nu lekker je deur uitstappen, zo gaan vissen aan de voorkant of in de winter een heerlijk schaatsfeertje genieten. En deze woning ligt ook nog een keertje op loopafstand van het winkelcentrum en is bovendien ook nog een lekkere ruime hoekwoning met garage en grote schuur. Hij is nu, wordt hij even opgeknapt voor de verkoop, dus wilt u eerder kijken dan dat hij op Funda verschijnt, neem even contact met ons op, op 0251. 655 -086. en ik laat u graag als eerste de woning zien.